Deze zaak gaat over conservatorbeslag tot levering van merkrechten. Een merk is een teken waarmee een onderneming zich kan onderscheiden van haar concurrenten. Bijvoorbeeld de naam van het product, het logo of de verpakking. De houder van een merkrecht heeft een uitsluitend recht op het gebruik van het merk. Een merkrecht is een vermogensrecht waarop beslag kan worden gelegd. In deze zaak gaat het om beslag tot levering. De beslaglegger meent dat hij op grond van een licentieovereenkomst recht heeft op overdracht van het merk Earthwater. Door beslag te leggen wil hij zijn recht op levering van dit merk veiligstellen. leveringsbeslag is daarvoor geschikt omdat het blokkerende werking heeft. Het merkrecht kan wel aan een ander worden overgedragen, maar de beslaglegger kan die overdracht negeren. Daarvoor moet de beslaglegger het beslag wel vervolgen. Hij moet tijdig een eis in de hoofdzaak instellen en die eis moet worden toegewezen. In deze zaak vordert de beslaglegger nakoming van de in de licentieovereenkomst opgenomen verplichting tot overdracht. Zijn schuldenaar heeft het merkrecht echter overgedragen aan een ander en is daarna failliet gegaan. Volgens het Hof kan de vordering van de beslaglegger daarom niet worden toegewezen. Dat oordeel van het Hof is onjuist. Volgens de Hoge Raad moet de beslaglegger zijn eis in beginsel instellen tegen zijn schuldenaar, ook als hij weet dat het goed is overgedragen aan een ander. Dan kan nog steeds worden vastgesteld dat de beslaglegger tegenover zijn schuldenaar recht heeft op levering. Aan toewijzing van die vordering staat het faillissement van de schuldenaar niet in de weg. Daarmee komt de Hoge Raad terug van een eerder arrest, waarin hij besliste dat de beslaglegger de procedure in dat geval moet voortzetten tegen degene die het beslagengoed heeft verkregen. Overigens kan de beslaglegger ervoor kiezen deze derde verkrijger in de procedure in de hoofdzaak te betrekken. De derde verkrijger kan zich ook voegen of tussenkomen. De Hoge Raad maakt ook duidelijk. Hoe moet worden beoordeeld of de beslaglegger tegenover de derde verkrijger recht heeft op levering van het merkrecht? Op grond van artikel 298 van boek 3 van het burgerlijk wetboek moet worden beslist wiens recht op levering in hun onderlinge verhouding voorgaat. En mogelijk kan de derde verkrijger nog een beroep doen op derde bescherming. Dat het beslag blokkerende werking heeft wil dus niet zeggen dat de beslaglegger aan het langste eind trekt.